Ja, nou, de traan groot en de wallen, uh, uh, dat is eigenlijk gewoon het gebied rond de ogen wat volumeverlies heeft of wat een beetje hangend is en waardoor dit. Ook een gaat. hier, ook aan de binnenkant denk ik. Traas Precies, goot, inderdaad. Echt, echt, ja, inderdaad. Wat kunnen mensen daaraan doen? Nou, ze kunnen gewoon behandeld worden met een filler. Er ja. zijn meerdere fillers die je daarvoor kan gebruiken. Uh, even heel in het kort, je kunt hier lonsuur gebruiken, er zijn nee, verschillende ja. soorten, dun, dik, elastisch, et cetera. Uh, je kunt uh, soms een wat dikkere filler gebruiken, radiessen, dat gebruik ik niet zo vaak meer. En we hebben ook nog een andere nieuwe behandeling, tussen Algenessen. En die kan ik wat oppervlakkiger gebruiken. En dat is wel een groot voordeel. Omdat je dan nog een mooiere overgang kunt maken tussen het een en het ander. En zoals ik al eerder in een ander filmpje heb gezegd, dat zorgt er ook voor dus dat, dat doorschijnende iets minder raakt. En dus minder wordt. Dus dan wordt het mooi egaal, uh, Precies. helemaal. Okay. Uh, nog een andere behandeling die daarbij komt. Ja, okay. De plexer. de plexer. Nou, de plexor, uh, ga je echt die huid strakker maken en wordt ook die huid iets dikker. En daardoor wordt ook dat wal- of traangroot aspecten, dus dat diepe liggende, dat bedroefde, wordt ook minder. Oké, okay, duidelijk. En wat kunnen mensen verwachten die deze behandeling nou, doen? Nou ja, goed, dat het resultaat weg is. Je kan het heel goed behandelen. De tevredenheid is uitstekend en uh, afhankelijk van het middel wat je kiest is ongeveer anderhalf jaar. Uh, tot, dat het resultaat langer. blijft. Okay. Ja. En je kan het ook combineren denk ik, de flexibiliteit is soms nodig. Okay. Ja. En uh, kan ik nog huilen? Dat vind ik wel belangrijk. Ja zeker. Ja? Je kan absoluut huilen. Dus je kan gewoon nog ja, traangoot, denk Ja, je ja. kunt echt die romantische films kan je gewoon bekijken. Oh, en ja, dat dan kan is je ja, Gewoon precies. lekker dikke tranen. Okay. Ja, precies. <laughs> Wil je nog iets toevoegen? Helemaal niks. Nee, dan gaan we naar de samenvatting. Want als je last hebt van traangoot of wallen, um, dan kan je daar meestal een filler voor gebruiken. Maar heel veel verschillende keuzes weer tussen de fillers. En je zou ook voor de plexor kunnen gaan, plexorbehandeling. En dan uh, wordt alles weer mooi, egaal en je kan nog huilen plus